Wat we met all one doen, en het woord zegt het al, de kracht van de groep, all one, en de kracht van het individu die elkaar versterken. Wat we met all one doen is dat we samen dingen creëren, waardoor we samen plezier maken, samen gemeenschappelijke waarden kunnen vinden en op een andere manier met elkaar kunnen communiceren. Niet alleen maar hier, maar ook hier. Samen dingen maken en ook dat laten terugkomen in de leefomgeving, in de wijk of iets wat je mee kan nemen voor jezelf. Maar dat die ontmoeting en die verbinding en, die, en eigenlijk de ontdekking met elkaar, dat, uh, dat vereeuwig wordt en verduurzaamd wordt. Dus samen dingen maken, creativiteit inzetten en terugbrengen in je leefomgeving is all one.